Nou oh, hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag een paard maken. Het heeft me heel veel moeite gekost om dit uh, op te zetten. Maar we hebben er zin in. En Bel die heeft al van alles gepikt. Dus ik heb iets minder. Tot deze jonge dame zoveel honger had. Ik heb heel veel penen. Ik heb als het goed is. Snobber. Ik moet nog water bij Pony. Ik heb ook water ik heb een mandarijn. Ik had geen appel. Nou, ik had er wel één. Dit madammetje was zo vriendelijk om die voor mij op te eten. Dus ik heb een peer mandarijn en bananen, ik heb ook bix en hier mijn water staan. Bel nee niet doen. Bel gaat onze nog wel lastig vallen, maar. Een vorm. Die is ook heel belangrijk. Als oh, je een paard En ik heb ook suiker. De honings, op. Oké. Okay. Hier heb ik ook nog kleine worteltjes. Het zijn of voor de sier of om Bella weg te halen. Dus die leg ik voor de zekerheid op daar neer. Ik heb peren. Oh, deze is een leukje. Oh. En ho. Twee man rijden. Nee, die kan je niet echt doen met schreeuwen een banaan. Ik heb ook, ik weet niet, vanille. Oh, yeah. suiker En natuurlijk taartvorm. hier ook een meisje in de een slobber. Een van die twee. Ik denk later bij de slobber, slobber ga doen. Ik pak een mes om de beentjes snijden. Hartje kan. Maar daar moet je wel voorzichtig mee doen is warm water is echt heel heet. Oké, okay, we hebben uh, een die heeft een klein probleempje. Uh, ze wil alleen maar eten, dus nu komen die beetjes beetje van pas. Ja, kijk. Slommerhanden. Maar die gaat nu op zijn. Ik ga nu allemaal dingen snijden. Deze onderkant. Want dan wordt het uiteindelijk toch ook gewoon weer vies. Ik begin met. Oh, daar gaan we weer. Als deze benen nog overleeft. Um, Is klaar. Ik ga nu beginnen aan de banaan. Jullie moeten ook abonneren oh, op mijn kanaal. Eigenlijk Liefde en Hartbewaarde. Dus van Kim, ik, mijn moeder, Bella en hele, Rona. Hier beneden. Hou knop. Ik haal altijd iets tussenuit. Kijk, dat is een hele pittige Daar. De paarden hebben ook rechten, net zoals mij. Dus, dan. Ik hoop dat de mandraai nog niet op is. En dan komt het niet door mijn pony. Het ja, ligt hier allemaal. En als dus ik dit leg, denk ik. Ja. Oh, wacht! Wow. Het was nog! Kijk, er we zo mee. Slobberd. Ik het water kan vinden. Oh! Gaat er water doorheen? Oh, dit is iets. te... Ja, maakt het uit. Ik ga eerst beginnen met een. Oh jeetje! Snobber over. Ik heb nu de taart er zo uit, ja je kan het wel een beetje zien, ik hoop dat ik hoop het. hier ik een is er een stukje ja, okay. papier, Geven? Ik ga eerst een beetje naar Henja doen. En jij ja, is nu wel even aan het rijden. Maar dat maakt niet uit. Ga ik de rest voor naar geven. Zo, ik ga verwachten op mijn moeder. Hier is mijn kunstwerk. Zo. Ik vind hem zelf echt heel goed gelukt. Ik zou zo, ik zou nog één keer vertellen. Wat er in het taart zit, op de bodem ligt liggen wortels, daarboven een laagje van slobber, Na een beetje biks, daarna wat mandarijntjes, nou ook wel een beetje de laatste, en ook een beetje de laatste worteltjes, mandarijntjes, peer, banaan, zulke dingen, daarna weer slobber. Dat, dat is de bovenste laag, daar lag lekker veel, want daardoor is het uiteindelijk ook zo'n torentje geworden. Dan heb ik er allemaal biks overheen gedaan, hier eerst. Dan heb ik hier een biksje gepakt dan heb ik er peer bij gedaan. Dan heb ik hier weer wat slobber gedaan, weer biks eroverheen. wat fibra eroverheen en dan wat suiker. Huh. Dat was het? Oké, okay, het moment is gekomen. Bel heeft lang genoeg gewacht. Dus Tess gaat nu taart geven. Dat is volgens mij heel te veel graag. Maar ze mag hem niet helemaal hè? Nee. Zo. En vervolgens is Henja aan de beurt. Hij ja, rijdt licht, dus jullie hebben nu een. Uh, misschien kun je ook bij haar gewoon maar een beetje in de bak doen. Ja. Dus misschien wat verstandiger. Ja. En last but not least, ja. Ik heb een beetje door elkaar geschud. Maar... Lekker eten. Lekker in de bak